Zo, goedendag dames en heren, vandaag ga ik de unpacking doen voor hetgene waar ik gisteren al op had gereageerd. We hadden een unpacking van de vlogcamera waar ik nu mee bezig ben om te vloggen, om dit al lekker in gereedheid te brengen. Vandaag ga ik datgene wat ik dus gisteren zei, ga ik vandaag unpacken. Ik heb uh, wel even mijn brilletje erbij gepakt, want ja, ogen lopen ook een klein beetje terug, voor de kleine details. Voor het grote werk kan ik natuurlijk alles gewoon, uh, gewoon kijken, maar voor de details heb ik toch even een brilletje nodig. goed, dat mag, de, dat mag de pret niet drukken voor deze unpacking. Van iets waarop ik al heb gereageerd, waarop wij dus beter kunnen nou ja, verwerken van de vlogs, bewerken van de vlogs. Sneller, makkelijker, een beetje up-to-date. Dus uh, ja, uh, ik zou zeggen: let's take it away. We gaan beginnen met pakket nummer 1. Wat natuurlijk uh, een belangrijk onderdeel is om de vlog goed te kunnen verwerken. Om de vlog uh, te kunnen bewerken met muziek, met uh, tekst, met andere features. Die er mogelijk zijn om dus een mooie vlog te kunnen gaan laten zien. Voor jullie natuurlijk. Dus, dan gaan we beginnen. Pakketje nummer 1. Wat is dit pakketje? Nou, als je goed kijkt, zullen de mensen al meteen zeggen en weten wat hierin zit. Hier zit namelijk mijn nieuwe laptop in. Laptop waar ik mee ga bewerken, waar ik de foto's mee kan gaan bewerken, waar ik de films mee kan gaan bewerken, de vlogs mee kan gaan bewerken. Die een stuk sneller is dan waar ik tot nu toe mee heb gewerkt. Die gewoon ja, beter is, hij is helemaal up-to-date. Uh, goede grafische kaart, dus voor mij uh, om, om uh, met uh, DaVinci Vinci uh, te werken gaat het uh, een stuk prettiger worden, daar ben ik van overtuigd. Uh, biedt mij nog meer uitdaging om betere vlogs te maken. biedt mij nog meer uitdaging om uh, de vlogs ja, probeer het uh, ja, mooi te maken. Om het voor jullie zoveel mogelijk aantrekkelijk te maken. Dus, min of meer is niet alleen voor mij, maar min of meer is het ook voor jullie. Zodat jullie zeg maar, nog meer en nog beter. ...onze vlogs kunnen bekijken op goede kwaliteit beeldschermen met goede kwaliteit verwerking erbij. Uh, proberen zoveel mogelijk richting uh, HD, Ultra HD. En wellicht misschien uh, over een tijdje in uh, 4K. Natuurlijk heb je daar wel een, een passende camera voor nodig. Deze camera die ik nu heb, die, uh, die Powershot, uh, staat wel op dat het 4K kan. Maar volgens mij is dat, uh, ja, hangt die er een beetje tegenaan dat neemt niet weg dat, wij natuurlijk, of dat, dat dit natuurlijk veel beter is dan een, een, het verwerken met een telefoon. Dat mag natuurlijk duidelijk uh, zijn. Um, dus daar is al de, de verbetering. Nou ja, geënt op hetgeen wat ik hier in de doos heb zitten. Ja, is het gewoon uh, ja, voor mij uh, iets, uh, iets moois. Niet alleen voor mij, natuurlijk ook voor Fabienne, voor uh, ons kanaal, de stofjes, YouTube-kanaal. Um, nou ja, goed, voor, voor dat gaan we ook alleen maar daarvoor gebruiken. Uh, natuurlijk voor mezelf, de, de privézaken die ik uh, die erop heb, zoals uh, de, uh, YouTube erop uh, zetten, natuurlijk. Uh, Google erop zetten, uh, Chrome erop zetten. Dus de openbaring is dat, er, uh, dat ik dus zeg maar beter de vorst kan verwerken. Dat ik beter. Uh, mijn bewerking kan, kan uh, gaan doen uh, dat het allemaal een stuk sneller gaat uh, mag ik hopen ik ga vanuit dat uh, zeg maar het uploaden en zeker het downloaden van uh, bijvoorbeeld dadelijk uh, da vinci uh, dat een stuk sneller gaat dus uh, nou we zullen we zullen het zien uh, ik, ik zeg van uh, we gaan beginnen ik ga hem openmaken ik okay, heb even mesjes bij, normaal gesproken moet je er mee uitkijken ja. naar no, het mesje. Maar goed, uiteindelijk is het om het okay, zo'n mooi zegeltje zit erop dat die verbroken is. Daar is het voor. Nou papapa, rapapapa, zeggen we dan. Oh. Nou, die zit wel uh, aardig mooi uh, verpakt, moet ik zeggen. Kijk eens. Rap, okay. Hop, moet ik ergens hangen. Nou, doos hebben we. niet meer nodig. Nou, die valt mooi buiten beeld. Prima. Solide verpakt. Zodat we ook echt een uh, stootje uh, kunnen hebben. Daar ben ik ook altijd wel. Komt daarmee. Deze eraf. Deze eraf. Overigens, uh, shout-out naar uh, Computershop De Mars uh, hier in Graven, die dit uh, verzorgd heeft van mij. We zijn samen op zoek gegaan naar een uh, passende laptop van mij uh, om dit uh, te kunnen gaan doen, om te kunnen gaan bewerken, videobewerken. bewerken. was voor hem ook uh, best wel nieuw. Uh, hij heeft uh, niet zo heel erg veel mensen die die bewerkingen uh, doen en dan al helemaal nog niet op uh, YouTube uh, uh, gebeuren. Uh, maar goed, met zijn expertise in, het, uh, in de computerwereld, met laptops, met eventueel uh, desktops of uh, whatever. Natuurlijk is daar een hele ruime keuze in. Uh, nou, je kunt het natuurlijk net zo gek maken als je zelf wil. Nou, ik heb gekeken voor een bepaald, uh, bepaald budget waar ik in eerste instantie mee, uh, mee ga werken. En uh, ja, <hacht> mochten we uiteindelijk zeg maar, uh, ook succesvoller uh, gaan worden. Dan, uh, ja, dan moet dat natuurlijk ook weer verder uitgebreid uh, gaan worden, waarschijnlijk. Of, goed, dan lopen we misschien heel erg ver op de muziek vooruit. Uh, dat we natuurlijk, misschien straks, uh, zo groot zouden kunnen zijn dat we uh, uiteindelijk uh, editors uh, daarvoor in dienst kunnen nemen of die voor mij willen gaan editen of meehelpen willen met, uh, met editen. Maar dat is natuurlijk uh, vooruitzien. Vooruit denken, kijken of dat wel lukken, daar zit natuurlijk ook altijd een, uh, een stukje in. Uh, ja, uh. Maar we zien het wel. We zien het wel. Ik, uh, ik, ik hoop er in ieder geval uh, iets uh, leuks van te uh, doen. En uh, ja, natuurlijk kunnen we niet allemaal, Dat, dat is misschien een, een utopie, om te zeggen van uh, ja, ik wil de tweede zo knol worden. Nou, dat zal ik niet worden. Uh, dat heeft ook te maken met mijn leeftijd, daar ben ik me te de degen van, uh, van bewust. Echter, uh, vanuit de, de vriendengroep van, uh, van mijn zoon, krijg ik ook regelmatig hoor van dat ze het allemaal wel tof vinden dat ik, uh, dat ik dat, uh, dit op de, mijn leeftijd nog, uh, nog doe. überhaupt mij daarvoor interesseer. Uh, ze hebben uh, ouders uh, zitten thuis die zich daar niet zo heel erg voor interesseren. Die van, uh, dat is een gekke gedoe. Maar op een of andere manier, ik, ja, ik ben een keer getriggerd. Uh, natuurlijk via, uh, via Fabienne, via, uh, die dus regelmatig uh, naar uh, YouTubers kijkt. Um, en op een gegeven moment van, van uh, Godpap, waarom kunnen wij dat niet? Dus ja, uh, waarom kunnen wij dat niet? Dat kunnen we wel, maar ja, dan moet, daar, zit, uh, daar zit tijd en energie uh, in. Uh, en daar is even nog een lastig puntje: dat heb ik al een keer eerder uh, gezegd. Uh, dat is een, een, een lastig puntje. want uh, dit, dit, dit doe je niet zomaar. Daar moet je wat voor, uh, voor doen, daar moet je wat voor laten. Uh, ik ben nog steeds zoekende uh, hoe dat ik dit nou precies ga opbouwen. Ga ik met bepaalde dagen werken? Ga ik alleen maar uh, voor de weekenden werken? Uh, noem maar op. Ik merk dat er uh, gezien het, uh, het feit dat je natuurlijk normaal werk hebt, uh, je sportactiviteiten nog hebt dat dit soms al wel lastig is om, uh, om een plekje te geven dan is het niet zozeer uh, het moment van vloggen dat is op zich wel redelijk simpel even gezaseerd gezegd maar in principe is het redelijk simpel maar het is uh, vooral dit de videobewerking uh, om uiteindelijk naar een, een leuk filmpje te komen wat voor jullie aantrekkelijk moet, moet zijn daar gaat vaak wel tijd in zitten uh, het kon met mijn oude laptop, die ik, die ik hier heb. Dit is mijn uh, oude laptop, die ga ik gewoon gebruiken voor uh, administratieve laptop. Uh, dat ging, daar uh, zit een uh, Intel i5 processor uh, in. Uh, natuurlijk een verouderde versie. Deze is nu ongeveer ik denk een jaar of vier, vijf oud, misschien zelfs zes jaar oud intussen. Um, maar hij doet het nog steeds en ik kon Da Vinci draaien, maar soms wat lastig. Zeker naarmate je meerdere dingen ging verwerken in geluid of in plaatjes of in teksten erbij, uh, fade-in, fade-outs of crossovers of wat dan ook. Uh, hoe meer dat je erin knutselde, hoe lastiger dat hij begon te krijgen. Nou, nogmaals daarmee uh, gezegd hebbende. Um, heb ik nu dus gekozen voor een nieuwe laptop. Ik ben er bezig met die unpacking. En gedeelte is al eruit. Nou gaan we eens kijken hoe dit eruit ziet. Kijk eens. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Het ziet er toch hartstikke mooi uit. Een ezertje. De Nitro 5. Is het uh, natuurlijk uh, zoals ik al zeg, gekeken uh, bij uh, computers op de Mars uh, naar de beschikbaarheid van, uh, van deze. En ik had natuurlijk wel een kleine wens erin zitten, want dat vind ik dan wel een leuke feature van, uh, van Acer. Natuurlijk hebben we meerdere computers dat die hebben tegenwoordig een, uh, een heel mooi verlicht toetsenbord. Nou, hij staat natuurlijk nog niet aan. Um, RGB toetsenbordje. Nogmaals, Nitro 5 RGB toetsenbordje. Uh, supercooler uh, zit erin. Uh, het is min of meer een soort uh, gaming laptop. Gaming computer. Dus uh, zware videokaart. Of er zit een, een behoorlijke goede videokaart. Er zit mij een, wat was het? Een uh, RTX. Moet ik even, uh, uh, oh nee, sorry, een GeForce GTX zit erin, dus niet eens een RTX, maar een GTX, dus, dus een stapje hoger dan een RTX. Um, nou ja, uh, en yeah, ja, dit moet het zijn. Ik ga hem eens even aanzetten. Uh, nou ja, zoals je ziet, toetsenbord. Opstaat en is rood. Uh, als het goed is, ik heb... Laten Kijk, dat die als multicolor ingezet kan worden. Nou, dit toetsenbord kan ik dus helemaal zelf gaan bepalen hoe dat ik de kleurstelling wil doen. Ik wil kan ik met mijn rood, wil ik met mijn blauw, paars, groen, geel, oranje. Maakt niet uit. Maakt niet uit welke combinatie dat ik kan doen. Um, hij is in sectoren opgebouwd. Ik heb uh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 sectoren. Dit is eentje, dit is 2, dit is 3, dit is 4. Die ik middels een uh, uh, toetsenknop noem, moet ik even gaan kijken. Dat is natuurlijk nieuw voor mij, ja. dan moet ik even kijken. Volgens mij is dat deze. eerst van door tikken. Dit is natuurlijk eventjes een geheimje. Nou, kijk, hier staat hij. Nou, dit is dan uh, waar de processor uh, op uh, staat. Uh, ik kan hier, uh, de fanbesturing uh, gaat hier automatisch, ik kan hem op maximaal zetten, ik kan hem op aangepast uh, zetten, oftewel dat hij nagelang die na, na niet harder moet werken, gaat hij natuurlijk ook harder werken. Uh, of je zegt nou, CPU-koeling, uh, uh, GPU-koeling, oftewel de, de videokaart, de coolboost. Dan heb ik hierboven, uh, heb ik dan de. Nou, zoals je als het goed is kunt zien, dat ik hier die vier sectoren heb aangegeven met de kleurtjes. Nou, die kan ik hier allemaal gaan veranderen als ik dat wil. Bijvoorbeeld uh, laat ik deze zeggen die ik dan naar uh, dit groen wil hebben. Nou, dan heb ik hier een andere kleur groen. Echt nice. Ik ga even terug naar blauw, vond ik wel leuk. En zo kan ik die vier sectoren kan ik mooi indelen. Jammer vond ik rijk aan, ik wilde eigenlijk kijken of dat de toetsen eh, programmeerbaar waren qua kleur. Omdat je natuurlijk met eh, DaVinci bepaalde eh, toetsen die je met de regelmaat gebruikt nou, Om die dan eh, te laten oplichten om dan op die manier makkelijker te kunnen werken. En waarschijnlijk voor een, eh, een bepaalde game Zetten dus toetsen op. Dat zal ik je even laten zien. Voor, omdat het een gaming laptop is, zitten hier natuurlijk de cursortoetsen. Die zijn aangegeven in een uh, witte omlijsting. En ik heb hier de W, A, S en D. Dat zijn vaak uh, zeg maar ook uh, toetsen met vuur, uh, met, vuren, met uh, uh, het gooien van een bal, weet ik het, whatever. Ik ben niet zo'n gaming specialist. Uh, dus mij moet je er niet te veel over vragen wat je ermee kan doen. Uh, maar ik weet dat dit dus, ja, daar is de besturing voor de... Uh, voor het voor, achter, links, rechts uh, en bukken. en Hier zitten dan de toetsen voor ja, of het bukken of slaan of uh, dingen gooien of wapens wisselen of iets dergelijks. Ja, dat is wat er dus wel uh, op uh, geïnstalleerd is op het moment dat je een game uh, gaat spelen. Uh, ik ben er nog niet uit of dat die dan ook uh, op te bouwen is dat ik uh, een bepaalde uh, knoptoets of uh, functietoetsen kan uh, gebruiken die ik met DaVinci nodig heb. Veel nodig heb. Bijvoorbeeld uh, Ctrl-B uh, heb ik wel eens nodig om uh, een, de blade om een filmpje te knippen, heb ik nodig. Ik heb de, de Ctrl Z om te uh, terug te gaan te undoen. Dus als ik een bepaalde functie heb gedaan en ik denk: oh die moet ik toch niet hebben, dan is het Ctrl-Z om te undoen. En zo zijn er meerdere functies die ik daarmee kan gebruiken bij DaVinci. Nou, dus dit is dan. Een beetje de laptop. Nogmaals, ik moet er uh, natuurlijk nog uh, aan wennen. Uh, dus, er zal nog veel meer op zitten dan wat ik, uh, wat ik nu even in een korte tijd uh, vertel. Uh, nou ja, uh, nogmaals. Ik denk dat ik hier met deze uh, wel een aardig tijdje mee vooruit kan. Om eh, jullie voor de YouTube eh, goed te kunnen voorzien van goede filmpjes. Natuurlijk heeft het ook te maken met hoe dat ik het presenteer. Hoe dat ik het overbreng. Wat we allemaal gaan doen. Eh, er staan nog hele leuke andere dingen gepland. Eh, natuurlijk gaan we nu richting de zomer. We gaan richting de schoolvakantie. Dus daar zullen ongetwijfeld wat van die dagen bij zijn. Dat we weer van die rare gekke dingen gaan doen. Oké. Okay. Dit is dus de laptop. Nice. Ik ben er zeer gelukkig mee. Nu al. Sowieso qua looks van een laptop. Ja, je ziet het, dat het eigenlijk een gaming laptop is. Maar dat maakt mij niet zo heel erg veel uit. Uiteindelijk gaat het over hoe effectief is die voor mij. Om te gebruiken, om te editen. Uh, om van alles uh, mee te doen waar, waar ik uh, uh, heel makkelijk mee kan werken. Nou, nou, dat wacht ik dus met, uh, met deze. Absoluut. Absoluut wacht ik dat met deze. Dan nog een belangrijk item. Ik denk zeker niet onbelangrijk. Want uh, filmpjes die geplaatst worden, en naarmate je ze steeds langer maakt aan tijd, wordt het natuurlijk ook groter. Dus dan ga je van, van MB's naar gigabytes. Maar dan is het van een filmpje van, van 10 gig, dan is het een filmpje van 20 gig, dan is het een filmpje van 30 gig, enzovoort, enzovoort. Straks wellicht op filmpjes die tegen de 100 gig aanzitten. Per filmpje om te uploaden of whatever. Um, hier zitten nu ongeveer 1,5 terabyte harde schijven. Um, 1 terabyte HDD en 512 SSD. Als ik het goed heb, dat zit hier nog op. Toen dacht ik: van ja, dat kan. Daar kun je een aardig poosje mee werken, maar dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Dus heb ja. ik. Nog iets anders erbij. Ook een klein beetje op. Uh, even Ook een klein beetje op de toekomst. Een externe harde schijf. 4 terabyte van uh, WD. Western Digital heette dat vroeger. Tenminste, zover ik weet heet dat nog steeds Western, Western Digital. Alleen nou, nou hebben ze er nog uh, iets anders achter gezet. Nou is het Western Digital. Of WD. Dan nou moet ik even. Oh, bril. Bril. Bril. Hoe weet je? Oh ja, nou heet het WD Discovery. Dat is de huidige naam, maar volgens mij is dit nog steeds WD staat nog steeds voor Western Digital. En dat is een hele goeie, Want nu heb ik. Natuurlijk vanuit mijn oude laptop had ik ook al een externe schijf. En laten we nou eens even kijken waar staat erop? WD. Western Digital. Ik denk dat ik deze al een jaartje of... Nou, ik denk een jaartje of 10. Misschien zelfs al langer. 500 gig, dat was toen heel veel. En ik heb hem nog steeds. En hij doet het nog steeds. Waar ik toen wel voor gekozen heb, en daar ben ik super, super, super blij mee, is dat ik hem heb genomen met een externe voeding. Dus niet via de laptop, via de USB, wat je tegenwoordig heel vaak ziet. Maar externe voeding uh, schijnt uh, dan stabieler te zijn voor de harde schijf. Uh, ook omdat je hem gewoon op je stroom kan, uh, kan laten, zal hij veel minder snel uh, beschadigd uh, raken. Uh, ja, natuurlijk uh, verbruikt hij stroom, dat is logisch. Maar zoals ik al zeg, ik, uh, ik geloof dat ik hem al ook, bijna 10 jaar uh, heb en hij functioneert nog steeds. Hij zit nu net iets over de helft vol, want hier staat alleen maar wat muziek op, wat foto's, kleine korte filmpjes, uh, wat, uh, wat uh, documenten. Er staat niet heel erg zware materialen op die, uh, die erop uh, staan. Dus dat scheelt ook wel een stuk. Uh, ik gebruik hem natuurlijk op het moment dat je de laptop gaat opstarten, gebruik je hem ook. Maar ik gebruik hem niet zo intensief dat ik iedere keer uh, spullen erop en eraf, erop en eraf, erop en eraf. Dat heeft ook een beetje te maken met jouw sletage voor je harde schijf. Ook toen al, een Western Digital. En nu heb ik er weer in. En nu heb ik er weer een. Een mybook digital, zo heet dat, uh, dat ding, dat staat hier ook op de uh, doos, mybook. 4 terabyte. Uh, ik had ook nog een keuze om een uh, 6 en uh, zelfs nog een 8 terabyte uh, te doen. Ik denk nou, laten we maar eens gewoon met een uh, 4 uh, beginnen. Hij uh, was al uh, prijzig zat. Uh, ook in deze, nogmaals, shout-out naar uh, Computershop graven of uh, Computershop graven. De Mars. Uh, met Renko, dank aan hem met de advies die ik heb gekregen over uh, deze externe harde schijf en ook uh, hij vertelde hetzelfde uh, ja een harde schijf werkt natuurlijk prima uh, want het natuurlijk goed gaat met de, de bepaling om wij uh, spreken alleen een harde schijf externe schijf te gebruiken en een harde schijf van uh, van de laptop formeel is het zo dat het advies is een dubbele backup, oftewel houdt eigenlijk in dat je min of meer twee uh, externe harde schijven had moeten hebben. Dan kun je de ene gebruiken en de andere gebruiken, gaat één kapot en staat niet op de andere. Dan kun je natuurlijk zeggen: Van oké, okay, je hebt ook de harde schijf van de laptop, maar op het moment dat ik hier uh, zeg maar uh, al uh, bijna 2 uh, terabyte op heb staan, ik heb maar anderhalf op de laptop. Uh, en dan daarbij, uh, so, uh, ik kan die anderhalve terabyte die erop zit nooit compleet gebruiken, want er zit altijd besturingssoftware op, uh, er zitten altijd wel dingen op die je nodig hebt met, uh, voor, je, voor je apps, dus voor, uh, voor je Google, natuurlijk gebruik ik het niet veel, voor je Google, voor uh, je DaVinci, noem op. Dus je hebt altijd ruimte nodig van je laptop die je niet meer kan gebruiken, omdat je natuurlijk daar die programma's voor hebt. In deze is het dus, uh, was het advies eigenlijk van kijk, normaal gesproken zou je een uh, dubbele moeten gaan gebruiken. Nou, ik wil uh, nu even het risico, zo gezegd, tussen haakjes lopen, dat ik dat nog niet doe. Uh, wellicht, wellicht dat ik misschien uh, in de loop der tijd naar een uh, nas schijf ga. Dan kan ik daar, uh, die kan ik mooi verdelen. Dan kun je diverse harde schijven in doen van een bepaalde grootte natuurlijk. Nou, daar kun je echt gewoon heel veel backup uh, bestanden op zetten. Uh, ik was aan het kijken voor een uh, starterspakketje uh, voor zo'n NAS. En dat ging dan uit van één harde schijf plus uh, het NAS uh, bouwwerk. Uh, toen kwam ik ergens uit op, uh, op een goede 800 euro of dergelijks. Nou vond ik uh, uh, gezien de aanschaf van uh, de vlogcamera. Van de laptop en van deze harde, externe harde schijf. Uh, ja, vond, vond ik het wel eventjes genoeg? Uh, nou ja, dat dus. Uh, nogmaals, ik kan het niet vaak genoeg benoemen. Als jullie ons helpen, ja, door in ieder geval een uh, uh, blauw duimpje te geven en te abonneren op ons kanaal, ja, en wij komen dan uiteindelijk op een bepaalde hoeveelheid abonnees, want uiteindelijk gaat het daar toch om. Ja, dan. Dan zou ik uiteindelijk een overweging kunnen maken om dan te zeggen van, nou, we eens mooi een mooi nas systeem aanschaffen of misschien wel gewoon een desktop waar voldoende ruimte in zit. Dan is het de laptop meenemen voor op, op reis of als je in ieder geval zeg maar, een weekendje weggaat, of iets dergelijks, kun je een mooie vloggen, mooi bewerken en als je dan thuis komt, oké, dan zou je op de, op de desktop uh, planten. En dan kun je zo op die manier verder. Overigens is dat wel het mooie aan even terugkomen op de software die je gebruikt: aan DaVinci. Je kan DaVinci namelijk op twee verschillende laptops of desktop-laptop gewoon gebruiken. Je kan als ik een bepaalde dingen heb, een bepaalde vlog heb gemaakt. Die ik dan op wijsspreken nog op deze heb staan, op deze laptop staan. Kan ik als ik alles goed heb omgezet en overgezet heb, kan ik hem gaan bewerken op, op deze. Kan ik hem bewerken op deze laptop natuurlijk. Ja, op de nieuwe. Dus hier op bewerken, dan kom ik thuis en kan ik hem overzetten. Of vice versa. Nou, dat vind ik dan wel weer het fijne. Uh, ...van DaVinci, dat het mogelijk is. Ik weet ook niet of dat met andere programma's ook mogelijk is, maar ik kreeg dat. Natuurlijk uh, ga je soms wat uh, YouTube uh, verhalen kijken of uh, YouTube uh, filmpjes kijken. Tutorials. Uh, hoe dat uh, DaVinci uh, precies werkt. Nou, en daar komt het uiteindelijk op neer, dat DaVinci gewoon een behoorlijk uitgebreid programma is. Ik gebruik nu uh, DaVinci Resolve 17. Dat is de laatste nieuwe, daar heb je een, uh, een uh, gratis versie van. Je hebt er een betaalde versie van. Nou, de gratis versie is al behoorlijk uitgebreid. Ik gebruik nog maar een heel klein stukje. Maar als ik alle comments hoor van de tutorials, of uit de tutorials die er zijn, over DaVinci. Dan hoor ik alleen maar positieve recensies over. Nou Al heb je de gratis versie. Je kan al zoveel doen met die gratis versie. Het voordeel van een betaalde versie is... Uh, als ik het goed zeg, je betaalt uh, bijna 400 dollar voor een abonnement. Uh, dat is natuurlijk best veel. Echter is het wel zo, vanaf dat moment of daarna zijn alle updates, alle updates zijn gratis. Hoe lang ook, dat maakt niet uit. Alle updates zijn gratis. Komt er een nieuw programma, dan kun je gewoon een nieuw programma pakken. Komt er een, een tussendoor een, uh, update, Pakt hij gewoon over. Alles laat hij gewoon staan. Je hoeft niks te wijzigen, je hoeft niks te veranderen. Niet dat er in één keer een andere, uh, andere code ingevuld moet worden, zodat je weer een uh, je opnieuw moet installeren of wat dan ook. Uh, nou, dat is allemaal niet nodig. Dat is allemaal niet nodig. Dus dat is wel weer een stuk. Nou, het was een, uh, een heel praatje. Ik uh, zou zeggen, ik ga hiermee uh, mee eindigen. Ik hoop dat ik jullie een uh, goede informatie heb gegeven over... Wat voor mij de toekomst uh, gaat, uh, gaat worden, om jullie goed te voorzien van ja, leuke filmpjes en ja, wat, wat je er allemaal voor nodig hebt. Het is, uh, het is niet niks, nogmaals, ik heb er even een, een investering in moeten doen, maar daar ben ik graag toe bereid om, uh, om, om jullie in ieder geval uh, leuke filmpjes te maken. Nou, ik hoop dat jullie dit ook interessant vonden. Dus uh, nogmaals, uh, graag een uh, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op, uh, op het kanaal, de Stofjes. YouTube-kanaal, Stofjes. Uh, je kan ons ook uh, volgen op uh, Instagram. Dat is gewoon uh, Instagram, en, uh, de Stofjes. Daar kun je ons ook uh, op volgen. Um, en als je, als je een uh, comment hebt, graag. Graag even een uh, comment op, uh, op de, deze uh, unpacking van mijn nieuwe laptop en de nieuwe harde schijf: externe harde schijf. Nogmaals, blauw duimpje omhoog, even abonneren op dit kanaal en dan zie ik jullie de volgende keer weer terug met een andere vlog. We dat het wel Vandaag is Fabiana trouwens helemaal niet, die is bij Evie op, op visite, is daar ook slapen. Maar die komt de volgende keer weer, weer terug in de vlog. Dus ik zeg de groeten, thumbs up en uh, tot de volgende keer. Ciao!